Wij van het uh, Sint-Godelieve-Instituut hebben deelgenomen aan de fietsbarometer. De fietsbarometer is eigenlijk iets waarbij men gaan, gaat nakijken of de, wegen, de fietswegen hier in Lennik wel veilig zijn voor hen. En ze gaan dus het traject tussen hun um, thuisadres en de school gaan uitstippelen en dan nagaan welke straat is veilig, zijn daar fietspaden, um, is dat daar oké okay qua lichten en auto's die daar passeren. Uh, hoe veilig voelen zij zichzelf op de baan en zo verder? En dan ga je ook zo mee nadenken over wat is veilig en wat is niet veilig. En als wel een storm om te denken van wat kan beter en wat kan niet en wat, wat is al goed genoeg. Uh, door dit mee te doen kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat daar misschien iets aan gaat gebeuren en dat zij zelf ook iets kunnen doen. En dat het niet alleen is van oei, het is nog niet zo goed, we kunnen er niks aan doen. Ja, ze kunnen wel effectief iets betekenen. Wij zijn vier omdat we een bijdrage hebben gedaan voor een wetenschappelijk onderzoek. Een pluspunt daarbij is dat ook leerplandoelen behaald worden door dit project. Um, De gisvaardigheden om uh, ja, echt op een kaart een, een route te gaan uitstippelen, is een leerplandoel bij het vak aardrijkskunde, wat ervoor zorgt dat dat ook weer van ons lijstje afgevinkt kan worden en die leerlingen dat doel behalen. Go!